Vorige week in De Aal Komt Terug zagen we hoe de muziekbanden van de nieuwe hit verruineerd werden door producer Marcel Mignon. Naar Zuid-Amerika vertrokken? Ver beneden pijl vind ik dat. Onze feestzanger laat zich echter niet uit het veld slaan en maakt nu plannen voor De Aal The Musical. Zal Carré dan eindelijk volstromen? Je ziet het in De Aal Komt Terug. Nee, nee, nee. jongen toch. Pas nou op. Hé, hier, dat is er nou. Zien jullie staan of zo? Jawel. Wat denk je, zo'n allig toon? We gaan er ook zo even dwars te heen of zo? Nee, helemaal niet. Dat denk ik helemaal niet. En ik dacht zeker dat ik niet een ging ophel. Je dacht ook zeker gelijk door ze gaan of niet? Nee, niet. Al die koe. dat doen we dan gewoon. Wij hebben geen respect voor jullie cultuur. Nee, jongen, Nee dan Maar ik denk helemaal niet. Kijk, hier meneer, ik kan niet Even gewoon een tas weer terug. Goed zo, dank je wel wat voor dikkie met eten. Oh god, meneer, kijk toch eens. Hier, ik, ik vind het ook heel erg lekker. Ik, ben ah. ook, ik, ik hou ook van dit. Dan van je... boerenkool. Ja. ja. Maar goed, uh, dan kom je toch vanavond even met ons mee eten. hoezo, nou. Ho -hoezo, hoezo? Het bakje is al open, dus je kan rustig mee eten. Ah oh, ja, ik dacht zeker dat ik uh, dat ik niet mee wil eten. Natuurlijk ja, denk ik dat niet. Ik dacht zeker dat, uh, dat ik als allachtoon uh, niet, niet begrijp hoe dus dit zit met Nederlands gezelligheid. Jongen, zo denk ik helemaal niet. Nou, ik ga gerust mee eten met u. Ja, nou. Daar heb jij geen probleem mee. Weet je wat Lekker je dat doet? Gaan we gaan samen eten toch? Ja. Toch geen probleem? Het is Nederlands voedsel, dus als jij eens even met die vlag gaat, gaat zwaaien terwijl ik mijn musical oh, ga opkomen, oh, dat? krijgen we dat. Want meer de allachtoon dan zeg ik niet met een vlag zwaaien. Ik ben namelijk zwaar beledigd dat je mij niet herkent. Herken je mij niet? De aal Nieuw. Nieuw, I'll be back. Ja, <laughs> ik ben de Aal. Ja, ja. He, he. het werd ook tijd dat je me herkende. Ja, het is een wel dat u. Uh... Nou, weet je wat we afspreken? Weet u wat, meneer? Omdat de Aal altijd promotiemateriaal bij de hand heeft... probeert professioneel skater zo El Bafa een boost te geven aan de eerder geflopte single Trots op Nederland. Tot aan Maastricht ben ik trots op Nederland. Moet nu snel richting repetitielokaal in Den Ouden Buffel om de eerste fundamenten van zijn musical te leggen. Ik En dan begint keer te. heb de pest aan melk. Ik heb de Ja. Nog maar een keer meteen, hè? Ik ben twee weken geleden, of een paar weken geleden, benaamd door de aal. En vroeg mij of ik producent wilde worden van zijn. Uh... Musical, De Aal, waar we mee bezig zijn. Toen heb ik gevraagd aan Zet Gijkema of hij voor mij een script wilde schrijven. Nou, dat, uh, dat loopt nu. En we hopen ook in Carré op te gaan treden. Goed. Dan maar met geweld. Is dat wat u wilt? Ik heb het hart niet. Nee, ik moet die sleutel dus afpakken. Nu? Nee. Ja, dat is hij het. De... Dat ook, ja. dat is zei ja, je, maar zij moeten eerst weer zo er mee. Heb het hard? Goed, dan met geweld. Is dat wat u wilt? Nou, dit is toch... Nou, dat is toch... Ja, het is heel apart. We zijn door uh, Tsjechen zijn wij, uh, benaderd. En die uh, willen dat voor ons uh, financieren. Het is dus heel bijzonder. Ja. Ook iets nieuws weer. Allemaal vernieuwingen. Wat uh, Vadverdamme. En het is nog lauw ook. En er is een interloop op de televisie. Er is helemaal niets op de televisie, mannetje. Oh. Uh, Simone Kleinsma die is net begonnen aan haar eigen musical en die wil over anderhalve maand uh, wel ja, eventueel meespelen. Maar ze heeft natuurlijk niet zoveel tijd om te repeteren dan. En wat ook een nieuwtje is dat Seth maar wil graag Hans van Hemert spelen. En dan hebben we Rob de Nijs, die is ook zeer geïnteresseerd en benaderd zijn, Danny de Munk. En ja, een aantal andere jonge, ja, opkomende artiesten, maar daar kan ik nog niet zoveel over zeggen. Maar uh, uh, daar ga ik nu helemaal op letten. Dus dat ga ik per, per scennetje uh, bekijken. Maar de, jouw personage is leuk. Dat komt al goed. Alleen mag je wel ietsje uh, botter zijn nog. Vanuit Groningen tot aan Maastricht ben ik trots op. Hey, ik heb al de hele weg van zwaaien. Heel goed, jongen, kom binnen. We zijn trots, ja, trots, zo trots op Nederland. Zo, jongen, lekker maaltje. Lekker. Zo lekker. Je dacht zeker dat ik het niet lekker vond. Ja, tuurlijk wel. Dat. Zeker dat ik jou van een beetje Hollandse, Hollandse prak. Tuurlijk wel, jongen. Heerlijk. Ik ga het eten. Ik ga het lekker vinden, joh. Van harte. Mag, Heerlijk. Mag ik een hapje om jou eens proeven, joh? Tuurlijk, ja. Heerlijk. Mm. Mm. Mmm, dat jongen krijgt heel goed. Ja, prima. Die musical wordt te gek. Ja, <lacht> ik geniet ervan, maar ja, ik heb er echt van. En ben jij een beetje thuis in de Nederlandse kleinkunst? Dacht je echt dat ik Jasperina de Jong, Wim Sonnenveld en Wim Kan niet kende? Oh. Nou, dan zou ik je wat laten horen. En ik vind het namelijk helemaal niks. En die leer ons altijd Ach, uh, uit hoe je een tent mooi, moet opzetten. Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, ik ken mooi, nog mooi. hele stukken uit het boek, dat prachtige boek. Van Kabouter tot Akela of van Welp tot Akelus. <lacht> ik ken nog hele stukken van het boek uit mijn hoofd. Dat ging zo. Het opzetten van de tent bij het opzetten van de tent vragen we ons in de eerste plaats af van welke kant komt de wind? Is het een noordwind? Is het een zuidwind? Is het een oostwind? Is het een westwind of een windje ertussendoor? Positie van de tent: we zetten de tent op 10 meter van het vrouwenkant. Hiertoe meten we met onze meterpas 10 tien meter af, niet minder, maar ook niet meer. En in de praktijk komt tien meter huis wel mee. Zal Marcel Mignon ook het beeldmateriaal van de volgende aflevering hebben verruineerd? Je ziet het wel of niet in, de aal komt terug. Is een <tijds> en wij zijn er ook.